Hoi, en welkom. Vandaag uh, gaan we wat knutselen. En wel van Disney kanaal, Phineas, Verb en Dr. Dovinschmidt. In dit filmpje behandelen we Phineas. De andere twee leg ik dus weg. Om Phineas te knutselen heb je een aantal dingen nodig: een papiertje in huidskleur. Een beetje wit restpapier en een rood restpapier. Het witte en het rode restpapier leggen we gelijk weer opzij, hebben we namelijk niet direct nodig. Daarnaast heb je een aantal materialen nodig. Een kleine cirkel, dat doe ik met dit balletje van de HEMA. Je kunt uiteraard ook iets anders gebruiken om een kleine cirkel te maken. De onderkant van mijn beker, omdat ik toch wat aan het drinken ben. Een stift, een zwarte stift, een gum, een potlood, een lijmstift en een schaar. Het mag natuurlijk ook een kinderschaar zijn. We gaan beginnen. Ik leg Vinnius even een voorbeeldje even opzij. Ik pak een blaadje, we vouwen deze om in een driehoek. Kijk, let goed op dat hier de lijntjes gelijk zijn. En dan kan ik hem aan deze kant verhalen. Nu heb ik de driehoek van het gezicht van Phineas. Zo. Dan zien we hier een lijn staan op het papier. Die kan ik met de schaar uitknippen. En eenvoudig over het lijntje knippen. En de rest van het papier heb ik nu niet meer nodig, zometeen wel, voor de andere twee figuren, dus die leg ik opzij. We hebben het gezicht van Phineas. We zien dat op ongeveer 1 derde aan de onderkant zijn mond is. Ik pak het potlood en op ongeveer een derde is de helft derdes. Ongeveer hier ga ik zijn mond inteken. Deze mond kan ik vervolgens uitknippen met de schaar. Dan doe je iets buiten de lijntjes. Zodat de lijntjes niet op je gezicht staan. Zo. En het hoekje is eruit. Dan hebben het restpapier. Nu heb je dus de basisvorm van zijn gezicht. Om zijn gezicht een beetje betekenis te geven... En daar hou ik altijd van in het begin. Begin ik met de ogen. Ik leg deze even opzij. Ik pak het witte restpapiertje wat ik had klaargelegd. Ik teken daar eerst de kleine cirkel. Dat deed ik met het balletje van de HEMA. Maar je hebt vast iets vergelijkbaars thuis ga ik met de potlood eromheen. Zo. Dat is de kleine Even op, en vervolgens maak ik de grote cirkel in de andere kant van mijn beker. Dan ga ik er helemaal omheen? Zo kijk, even een slokje. Nu kan ik deze gaan uitknippen. herinnering. Dit kan natuurlijk ook met een kinderschaar netjes over het randje uitknippen. Zoals je ziet, ik doe het allemaal live. Niks van tevoren klaargelegd. Het is een eenvoudige knutsel, maar ik kan me voorstellen dat jij iets meer tijd nodig hebt, omdat het de eerste keer is dat je een finijs maakt. Dan kun je tussendoor natuurlijk het filmpje pauzeren. Makkelijker van YouTube. Je hoeft niets, alles in hetzelfde tempo te doen. Nu heb ik de ogen. Als ik de ogen zo doe, heb ik de randjes van de, van de potlood erop staan. Dat wil ik natuurlijk niet. Ook hier aan de buitenkant. Dus ik doe dat andersom. Dan moet ik hem wel hier een klein beetje insnijden. Dat ga ik doen. Door het potlood heen zie ik nog net het lijntje aan de achterkant. Dus ik hoef hem niet aan om te draaien. Dan dan gaat de ene kant aan de achterkant en de andere kant aan de nou, Waar ga ik dat nou precies doen? En je ziet hier het hoekje van de mond. Dat zie je bij het origineel ook. Het hoekje van de mond, die is net iets achter het lijntje van het oog. Dus dat ga ik hier ook doen. Nou. Nu moet ik die natuurlijk vastmaken. Dan ga ik hier aan deze kant lijn maken, maar ook aan deze kant lijn de lijmstift. Deze kant is natuurlijk makkelijk. Dus zie ik gelijk. Lijm erop. En aan de achterkant ook lijm erop. Zo. En bij het kleine oog. Het grote oog is aan de achterkant. Het kleine oog is aan de voorkant. Zo. Ongeveer boven het oog. Uit boven de mond bedoel ik natuurlijk. En ik druk hem even vast. Zodat hij goed zit. Pak ik de stift. Met de stift maak ik het randje van het oog. Maak ik ook hier. En ik ga dan over het potloodstreepje, wat eigenlijk aan de achterkant staat. En maak dan het cirkeltje af voor het accent. Het is natuurlijk een soort schaduw. Aan de voorkant maak ik eerst een klein rondje. En om het kleine rondje maak ik een groter rondje. Dus de pupil. Grote rondje kleur ik in met de stift. Het kleine rondje laat ik wit. Dat is de schittering in zijn ogen. Zo. Dan heb ik hier ook aan de zijkant drie sproeten staan. Dat zet ik er ook gelijk op. Twee en drie sproeten. Oké. Okay. Stift heb ik nu niet meer nodig voor deze, voor deze figuur. Phineas heeft geen stift meer nodig. Maar hij heeft wel nog haren nodig. Een tong en tanden. Die tong en die tanden gaan we zo meteen doen. We beginnen met het haar. Voor het haar neem ik mijn rode restpapier. Ik leg eens even opzij. Het rode restpapier. En dan maak ik in een hoekje de haren van Finius. Twee grote... Uh, boogbeginning mee. Eigenlijk een soort meel. Zoals je die vroeger hebt geleerd. Dat is de onderkant. Maar nu 1. twee drie aan de ene kant. Dus het ziet er een beetje uit als dus een foute palmboom. Dat is niet erg. 1, twee drie. De haren van Veneers. Die ga ik nu eerst uitknippen. Dat doe ik zelf altijd door een beetje een boogje te knippen. Dat hoef jij natuurlijk niet te doen, maar dat mag wel. Zo eromheen. Zo. En dan leg ik het rode papier weer even weg. Ik heb nu alleen de haren in mijn hand. En dan ga ik de hoekjes uitknippen. En zo de lijntjes... eventjes, misschien wil je er zelf iets meer tijd voor nemen. Dan kun je uiteraard het filmpje pauzeren. Laatste stukje een boogje en de andere kant ook een boogje. Zo. Nou, hier en daar zie je nog de maar dat is niet erg want we draaien hem zo om en we plakken en zo erachter, dat doe ik door een beetje het, plak, het plakstift. Hier op het hoekje te drukken. En dan kan ik simpelweg zo de haren erachter plakken. Nu het moeilijkste gedeelte, dat is de mond. De mond heb je namelijk twee stukjes. En die twee stukjes kun je niet precies zien hoe je ze erop plakt. Ik heb toevallig net nog een wit stukje restpapier. Die kan ik zo wel gebruiken, denk ik. Dan hebben we al tanden. Dan moet ik wel een stukje eraf knippen, zie ik. Zo. Dan hebben we een stukje tanden. En hij heeft een beetje een overbeet, dus dat gaan we ook even oplossen. Een stukje terug zo. Hatsje. Zo. Nu ziet het eruit dus de finish die we hebben. Alleen, hier is het nog niet helemaal rond, dus dat gaan we ook even een klein beetje rondmaken. Je kan natuurlijk ook een nieuw stukje papier gebruiken, dus niet zo. Nu hebben we nog de rode tong nodig, de rode tong is een stuk makkelijker. Neem we nemen namelijk een stukje van het rode papier. Ik knip er een stuk uit laat je idee. En die plakken we achter de tanden. Een beetje duwen. Zo. Zie je? Nu moeten we het alleen nog vastplakken En dat is best wel ingewikkeld. Goed je vinger erop houden. En deze wegleggen. Je moet het witte nu op het rode gaan plakken. Maar je ziet dus niet meer precies hoe je dat nou gedaan had. Dat betekent dat het een beetje een gokje is hoe je hem plakt. Zo, daarop. Dan hopen we dat het goed is gegaan. Ik vind, hem redelijk door de... Ik vind hem redelijk goed gelukt. Geen enkel probleem. Nu moeten we dit stukje nog op het gele papier plakken. Het makkelijkste is... Oh, als het al een beetje blijft plakken natuurlijk. Maar dat doet het normaal niet. We weten dat hier het bovenste gedeelte, dat daar... Dat zien we niet. Dit witte gedeelte zien we ook niet, dus daar kunnen we ook makkelijk lijm doen. En hier aan de achterkant van het rode wordt het ook steeds minder. Nou, dat dus zijn we drie punten en eigenlijk zou het dan al goed genoeg moeten blijven zitten. Plak we het zo vast. En dan hoeven we dus niet precies te weten waar de lijm hoeft te zitten. We weten alleen drie punten, daar weten we zeker dat geen lijm moet te zitten. En dan is die alweer af. Dan heb je Phineas. Met, oops, met twee ogen. Met sproeten. Met haren. En een mond. Ik hoop dat je het leuk vond. En met de restjes van het papier wat we hebben. Gaan we in het volgende filmpje. Gaan we Furp maken. Furp heeft alleen een stukje groen haar. Dus dat moet je nog extra pakken. En voor de rest gebruiken we alleen dezelfde materialen. Veel plezier!